Hi Viking, ik ben Roxanne van Mobile Vikings en ik weet alles. Bijna. Wat ik alleszins weet is, hoe stel je je voicemail in? Zo, eerst dan vooral bellen we naar 1933. Voilà. U hebt geen nieuwe berichten. Hoofdmenu, druk op 2. Om uw begroting te wijzigen, druk op 3. Om uw persoonlijke opties te wijzigen, druk op 0. Mailbox. Ze heeft zoveel te vertellen. Maar zo eenvoudig is het dus. Gewoon luisteren wat de lieve dame u zegt, doen wat de lieve dame u zegt en dan komt alles in orde. Eén speciaal geval, als je de taal van je voicemail wil aanpassen, dat doe je via de instellingen op je Mobile Vikings account. Zo, wil je het allemaal nog een keertje lezen of meer info? Check dan de links bij dit filmpje.